Wie is het meest bijzonder mens die u ooit heeft ontmoet? Oeh! Moeten politici meer naar kinderen luisteren volgens u? Dat vind ik een moeilijke vraag, zeg. Kent u dan nog een leuke mop? Pff. Bent u zenuwachtig voor de verkiezingen? Zenuwachtig niet, maar ik vind het op zich wel spannend. Want je hoopt natuurlijk, ja, je werkt er hard aan om... Uh, ja, ...zo goed mogelijk eruit te komen, dus ik vind het wel spannend. Ja, en wat, is dan, wat vindt u dan spannend? Ja, die, dat is toch het moment van negen uur. En dan zijn de stembussen dicht. Hè. We gaan dus stemmen vanaf half acht morgens uh, tot negen uur s avonds. En dan gaan die stembussen dicht. En op dat moment zie je dan bij de NOS en bij RTL... ...zie je de eerste ja, voorspelling van wat zou het vanavond kunnen worden. Ja. Nee, Daar hebben ze een soort peiling gedaan die dag. En dat geeft behoorlijk gevoel al van wat gaat er gebeuren. Dat is, dat is een spannend moment. Ik heb dat nu vaak nou, drie keer meegemaakt. En uh, dat vind ik altijd heel spannend. Wilde u vroeger ook al een beroemd politicus worden? Nee, ik wilde eerst uh, brandweerman worden en toen concertpianist en daarna een goed historicus. Geschiedenis vond ik mooi, ik, ik was niet goed genoeg in piano, dus <laughs> ik dacht, laten we daar maar niet mee doorgaan. Uh, ik speel het wel heel graag, maar ja, om concertpianist te worden moet je echt heel erg goed zijn, en dat was ik niet. Uh, en ik ben zo in die politiek echt geïnteresseerd geraakt toen ik een jaar of 17, 18 was, toen vond ik, begon ik het echt te volgen. En ik ben de politiek pas ingegaan toen ik 35 was. Wat moeten wij als kinderen weten over de politiek? Of over de VVD? Nou, ik denk het belangrijkste is dat je weet waarom de politiek belangrijk is. Uh, want het gaat ook over jullie leven. Uh, heb je goed onderwijs? Heb je goede scholen? en uh, Dat vindt de VVD heel belangrijk. Dat je kunt worden wat je wilt worden. Dat je je talent ontdekt. Hey, op jullie leeftijd begin je een eerste gevoel te krijgen van waar ben ik nou goed in? En, en waar, waar, waar ben ik minder goed in? En dan ga je nou, langzaam het keuzes maken. En dat je gewoon dat talent, ook voor ons allemaal, want iedereen heeft er lol van als jij dadelijk iets gaat doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Moeten politici meer naar kinderen luisteren volgens u? Nou ja, ik denk dat het belangrijk is dat je als je in de politiek zit en iedereen, met iedereen in gesprek bent. Of het nou ouderen zijn of kinderen. Wat ik zelf heel leuk vind is dat ik aan kinderen iets ouder dan jullie, die zo tussen 12 en 16 zijn, nog een paar uurtjes in de week lesgeef. Dat doe ik als vrijwilliger. Dus dan leer je heel veel van die groep. Andere politici doen weer andere vrijwilligerswerk. Maar het is wel belangrijk dat, je niet, dat ik niet mijn torentje opsluit waar ik dan mijn werkkamer is in Den Haag. Hè? Dat is gekke gebouwtje, dat ik daar niet de hele dag ga zitten. Ik moet de straat op, met mensen praten. En ook kinderen. Vindt u dat als er een uh, wet uh, komt die uh, te maken heeft met kinderen, ook maar in het kleinste beetje... Dat kinderen er dan over moeten meebeslissen? Nee, niet meebeslissen. Uh, maar als dat kan, is het helemaal niet verkeerd om kinderen te vragen wat vinden jullie ervan. Uh, ik, ik ben niet voor uh, het verlagen van de leeftijd op iemand gaan stemmen. Die is nu 18 en volgens mij is dat goed. Uh, maar ja, het is wel heel nuttig om te, te weten, gaat dit werken? Uh, werkt dit? Dus uh, probeer wel met kinderen erover in een gesprek te zijn. Wie is het meest bijzonder mens die u ooit heeft ontmoet? Oeh! Meest bijzonder? Dat vind ik een moeilijke vraag, zeg. Er zijn wel een paar collega's in het buitenland die ik heel erg graag mag en die ik ook goed vind. Barack Obama, de vorige Amerikaanse president. Ik heb hem een aantal keer keren natuurlijk gesproken en dat vind ik een bijzondere man. Maar ook de Duitse collega, Angela Merkel. Dat, zijn, dat, goed, dat zegt jullie misschien wel of niet, dat weet ik niet. Ja, jullie, ja, Barack Obama kennen jullie natuurlijk. En ja. Angela Merkel kennen jullie ook. Dat zijn natuurlijk toch heel bijzondere mensen. Maar het zijn toch vaak de mensen waar ik, het, waar ik groot respect voor heb. Die juist misschien niet op tv komen. Als je, ik, was, ik moest laatst. Uh, een vriendin van mij die had, moest naar de eerste hulp. heb ik erheen gereden. Nou, dan zit je zo'n hele nacht bij de eerste hulp in een ziekenhuis. Zij had niet iets ernstigs. Dus dat duurde vrij lang voordat zij behandeld werd. Want dan gaan ze eerst moeilijke gevallen, gevallen doen. En dan zie je die artsen. En dan zie je die verpleegkundigen daar zo'n hele nacht heel geconcentreerd werken. Dat zijn toch echt de helden. Mensen in de, in de zorg. De artsen, de verpleegkundigen. Die zie je misschien niet op televisie. Maar ik heb ik groot respect voor. Bent u ook verliefd? Op dit moment niet. Nee. Uh, wel geweest natuurlijk. En misschien binnenkort weer. Maar niet, niet, niet op dit moment uh, dat ik er nieuws over kan vertellen. Okay. Ik kijk wel eens een film in mijn wantie met een bak chips of zo. Doet u dat ook wel eens? Ja, uh, nou wat ik wel eens doe is gewoon wat ik heerlijk vind. Uh, is af en toe lekker gewoon een avondje buizen. Uh, dus gewoon voor de, voor de tv zitten. Of uh, een beetje op iPad kijken naar. Uh, ja, uh, een mooie film of iets anders. Ja, ik vind dat heerlijk. Ik, ik hou er wel van. Uh, houdt u veel van grappen? En zo ja kent u dan nog een leuke mop? Uh, ik ben heel slecht in moppen vertellen. Dat ga, ik, dat ga ik maar niet proberen, maar dat is echt dramatisch. Ik, ik, pff, ik uh, heb jij een mooie uh, mop? ja Vertel. Um, waarom heeft de koning een roze mobieltje? Een roze mobieltje? Geen flauw idee. Om mee te bellen. <laughs> Deze is in de afdeling. Hoe moet je de giraffe in de ijskast stoppen? Ja, oh, yeah, yeah. weet je dat? Ja. Deurtje open doen, giraffe erin stoppen, een ja. deurtje dicht. Ja. En een olifant? Ja, de olifant ja. En ging die ook weer? Um. Deurtje open, giraffe eruit, olifant erin. Nee, door. wacht even. Deurtje open, giraf eruit. Olie uit het olifantje halen en dat fantje in de ijskast leggen. <lacht> ja. <hij> Wilt u misschien een Snapchat-tactuur? Absoluut. Leuk. En, en, en welke oren krijg ik? Oh. Zo, laten we eens even kijken um. wat voor drama dit gaat worden. Ja, Zie je dicht erbij? Nee, jij verder weg. Verder weg? Ja. Want... Hey, nu begint hij ja. te pakken, hij begon jou te pakken, zag je? Hij was bezig. Oh, nu krijg je... Ja. Ja, ja, ja, ja. Wil ja, ja. deze? Of... Ja, die is leuk. Die vind ik Zie ja. Dan zien we er heel intelligent uh, uit. Hè? Deze hond. De honden zijn ook heel leuk altijd. Moet je hem wel opslaan? Hè? Oh, is ja. weg. je moet ook je tong uitzetten. Ja. <lacht> want deze? Of... Die zou ik houden. Ja, dit is ook een grappige. Ja, die doen we. Deze? Ja. Nou, we staan er goed op, uh, meneer. Tjeetje. Hebben wij weer? <lacht> Complimenten! Knap gedaan! Dank je wel. Echt jongens, jullie kunnen zo'n journalistiek in. Leuk. Dank je wel. Ja, ik wil later ook politiek in radio maken. Oké, okay. ze dicht bij elkaar. Ja. <lacht> ja. Te gek. Leuk. Nou, tot uh, snel.